Aan de overkant is het heerlijk in de zonnetje staan. Hier uh, waait het windje in de schaduw. En dat betekent dat je gewoon een jas aan mag vandaag. Het ziet er mooier uit dan het is, maar we zijn begonnen. Veenhof en uh, Akla. Dit is uh, Koen Vloedgraaf. Via voet van uh, een verdediger van uh, Odin is dit uh, een corner voor DVS in de tiende minuut. Quincy Veenhof kort op uh, Nassim Al-Ablak. Harry Ashi. Deze lijkt ingestudeerd. Wie is daar? Dat levert eerst de eerste mogelijkheid op voor DVS. Toetgraven, terug naar uh, Daan Huiskamp. Het handelen. En uh, daar handelt hij uh, iets te traag. Waardoor het een uh, doelpunt is voor uh, Odin in de 19e minuut. Komt de ploeg uit uh, Heemskerk op een 1-0 voorsprong. Ik wou net zeggen... Het typisch een wedstrijd van heel veel slordigheidjes tot nu toe en ik denk laat ik even mijn mond houden voordat jij het kan aankondigen maar dit is natuurlijk een uh, grote fout van Dana huiskamp maar dat weet hij zelf ook efferen naar vloedgraven van dijk met iets ruimte opening goede bal ja dat uh, komt aan el ablak zoekt de combinatie. Van Dijk. Pinacci kan ertussen komen. Nu uh, Lars Tekker naar Van Dijk. Veenhoff. Steekballetje. Ruimte voor een schot. Dit is uh, Jeremy Jonker in de 25e minuut. DVS voetbal een lastige wedstrijd tot nu toe. Slordig. Weet niet met de druk om te gaan uh, van Odin. Resulteert ook in een aantal goede aanvallen van Odin. Komt er weer een aan. Kijk eens. Uit zijn rug. He. Oh, oh, oh, oh, oh. Kindelijk weggespeeld. 0-2. En zo komt uh, Odin op een 0-2 stand in de 38 stand. Roemion nu. Kan die iemand uh, vinden? Ja, dit is Veenhof. Uh, yeah! En dit is uh, een doelpunt voor DVS. Keurig afgewerkt door uh, de nummer 10 van DVS. En assist van Benjamin Roemion. Nijland. Goeie, Goeie bal hoor. Op uh, Roemion. Geef hem weer aan Quincy Veenhoff. Schiet voor de tweede keer niet raak. Zijn het. DVS echt gevaarlijker nu. Maar komt het op tijd? Vrije trap. Yo, dat is een hele goede vrije trap. goede vrije trap hoor. Daar moesten die verdedigers met mannen mag verdedigen. Via het hoofd van Anikora denk ik. Oh, oh, wie was daar? Stef Nijland was daar dichtbij. Aanval op door. En nou, in de handen van de keeper. Dat had anders gemoeten. Bank van Odin veert op. Alsof ze uh, kampioen gaan worden. Goed ja, het resultaat kunnen ze ook. belangrijk punt. Odin. Via de keeper dan. Wel te verstaan. Nee, via Stef Nijland. Brengt de bal in. Nee. Dit wordt een kans voor Odin. Gaan ze het dan. Hier. is Laatste keer dat de scheidsrechter fluit. Teleurstellende resultaten hier. Uh, DVS. Wel een betere tweede helft gezien. Maar uh, de punten gaan mee naar uh, Eemskerk. En uh, wij zien elkaar uh, dinsdag weer. Peter Wesseling. Het uh, verhaal van deze wedstrijd. Ehm, uh, ja, de eerste helft uh, natuurlijk uh, belabberd, echt uh, heel matig. Uh, uh, ja, eigenlijk net als vorige week, uh, weinig initiatief aan de bal. We konden aan de bal, aan de bal zeg maar, uh, hadden we niet het initiatief. Veel achteruit, veel van, van, van uh, schuiven, van links naar rechts. We uh, kregen geen, mede, geen middenvelders vrij op het middenveld. En uh, ja, we brengen onszelf in de problemen, enorm. Hoe, hoe, hoe, hoe is zoiets uh, te verklaren? Dat je als groep, spelersgroep zo aan de wedstrijd uh, begint. Alsof ze uh, gisteravond een heel, heel laat een uh, party hebben gehad of zo. Ja, nou ja, ja weet ik niet. Geen idee. Uh, uh, ik vond dat, dat was vorige week natuurlijk al. Vorige week uh, speelde ook niet goed aan de bal. Uh, en dat was eigenlijk vandaag weer zo. Uh, dus. Uh, ja, en, en vorige week gaf je geen kansen weg. En nu, uh, ja, die 1-0, uh, maar ook de 2-0, volgens mij uh, luiden we dat zelf in. Uh, en dan staan we het wel achter. En, uh, kansloze wedstrijd. Uh. Ja, bijna kansloze wedstrijd, want in de tweede helft uh, kwam er toch wel een uh, herstel. Dat, dat, uh, dat kun je toch wel zeggen. En ja, als we zo begonnen waren, dan wat, was het misschien wat beter geworden? ja. Het is altijd achteraf. Bedoel, uh, we hebben ook gezegd de uh, uitdaging in de tweede helft. We hebben een uitdaging te doen, twee keer wisselen. Uh, ik moet zeggen, er zat wel iets meer energie in, iets meer initiatief. Uh, uh, Zeker ook door de komst van uh, Benjamin Romeon. Ja, dat is dan de individuele kwaliteit. Uh, die, die wat ik zelf wat kan creëren. Maar die is ook, die is ook aan de gang. He, die wil de bal hebben, die, die, die, die, die, die is dynamisch. Die wil de bal hebben, wat ik al zei. En, en dan gebeurt er wat. En dan gaat niet alles goed. He, maar hij heeft wel initiatief. En uh, nou, dat vind ik met name de Eerste Elf. Uh, ontbrak eraan de Eerste Elf. Uh, ja. Heel teleurstellend, dit natuurlijk. Ja, is vreselijk. Uh, ik ben trainer geworden om uh, ook te genieten van mijn elftal uh, en dingen terug te zien. En, uh, ja, daar heb je vandaag niet heel veel van gezien. Uh, terwijl terwijl het, het begin om even een compliment te delen aan de, aan de, uit te delen aan de tegenstander, dat, dat zag er echt intens uit. Ja, nou ja prima. Maar ja, uh, ik ben niet voor uh, DVS en uh, dat zag er, uh, zag er helemaal niet goed uit. Uh, nee. Bij ons niet, nee. nee, nee helaas. Nou, ik kan er heel veel van maken. tweede helft wat ik al zei, uh, moet je pleisters plakken moet je nog hopen dat er nog uh, iets komt. Ik moet zeggen, uh, gewoon meer initiatief. Gewoon, maar ook, ook laten zien dat je het leuk vindt om te voetballen. Hè. En dat je, dat je graag de bal wil hebben. Uh, enthousiasme, initiatief, hè, want daar, daar zit het hem in. Uh, nou ja, wat ik al zei, uh, eerst zelfs niet gezien. Proberen om het uh, dinsdagavond tegen Goes uh, weer even te verbeteren. Ja, natuurlijk. Nou ja, uh, het zal niet... Uh, nee, ja, dit nemen we toch weer mee. Het mooie is van voetbal dat je, dat je uh, volgende week weer een nieuwe kans krijgt. Uh, nou ja, voor ons is het dan nu al dinsdag. Uh, en, ja, het zijn altijd dagkoersen. Ik bedoel, je bent zo goed als je laatste wedstrijd. Uh, volgende week, of dinsdag kan het weer anders zijn. Uh, maar uh, het zal wel anders moeten. Zeker. Succes ermee. Ja, heel gaaf. Dank je wel. Oké, okay, bedankt.